Zo kijken wij wel altijd naar merken en uh, organisaties. Ja, alsof het een mens is. Branding dat gaat echt over het leggen van een verbinding op emotioneel niveau. Welkom bij CVD-TV, uh, het YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers. Uh, met uh, weer een aflevering. We hebben al een hele serie gemaakt over branding en over merkenstrategie. Met uiteraard onze vaste gast, inmiddels Gijs Huisman van G2O. Van harte welkom bij CVD-TV. Mm. Ja, guys, hartelijk welkom. Uh, ik heb zeven prangende vragen en stellingen verzameld over branding uh, en over merkenstrategie. Uh, dus ik ga ze voorgooien en uh, ik verwacht er echt heel veel van van jouw antwoorden, want we hebben ze niet voorbereid. Nee. Uh, dus daar gaan we. Ik, de eerste, wat is nou het verschil tussen uh, branding en reclame? Het verschil is naar mijn gevoel, uh, branding dat gaat echt over het leggen van een verbinding op emotioneel niveau. En reclame, dat is meer ja, naar, naar mijn beleving wat platter. Maar het ga, kan ook juist samengaan Want als je reclame maakt, dan communiceer je dus met de markt. Zeker ja. je doelgroep. Ja. En wij vinden als je dat goed doet, dan moet in al je reclameuitingen, zeker communicatieuitingen, ook eh, branding aandacht krijgen. Dus je communiceert niet alleen wat je doet aan producten of diensten die je aanbiedt, maar je laat ook een bepaald gevoel in je communicatie meegaan. En dat, dat is branding. Je, leg, je probeert zeg maar, connectie te maken. Met meer de iemand. waarom vraag dan? Waarom je dingen doet? Is, is, gaat dat dan meer Ja, dat, mee? daar heeft het mee te maken. En ja, wat je drijft, zeg maar. Dus mensen die doen niet zaken met een product of met een dienst, ze, ze doen op emotioneel vlak, leggen ze een verbinding. Binding. Dus daar ontwikkelen ze, zeg maar, een bepaalde volken voor je bedrijf of voor je merk. Mm -hmm. En hoeveel gevoel en emotie zitten nou in je communicatie? Mm -hmm. En dat doe je met branding. Dat doe je met branding, ja. zeg maar. Dat is meer gaat het over de intrinsieke motivatie die je van binnenuit drijft. Hè? Dus wat jij net ook zegt, je waai heeft daarmee te maken. En hoe goed laat je dat voelen en hoe goed communiceer je dat? Dan kom ik bij de tweede, uh, dat is geen vraag, maar een stelling die hiermee te maken heeft. Heeft een, een, een sterk merk, nou het is ook, ik heb hem omgebouwd tot een vraag. Heeft een sterk merk minder reclame nodig dan een minder sterk merk? Um, ik denk dat een sterk merk juist welvaart doordat ze consistent, zeg maar, en ook met een vastere frequentie communiceren. Dus met andere woorden reclame maken. En als je dat goed en consistent doet... En ook nog een keer dat emotionele aspect ook nog mee laat wegen. Mm -hmm. Dan bouw je, zeg maar, structureel aan een sterk merk. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat als je een sterk merk hebt. dat er meer over wordt gepraat en dat het, dat het meer zijn eigen. Dat het meer voor zichzelf werkt en dat ja, je daardoor dus minder hoeft te communiceren? Ja, dat geloof ik zeker wel. Want hoe groter en bekender je bent, dan is het makkelijker om free publicity te krijgen. Mm -hmm. uh, alleen daar zit lang niet, zeker niet de MKB, die zit op dat niveau. Dus mm. met andere woorden, die moeten wel communiceren. Maar ik denk als je bij wijze van een Apple bent, uh, ja, dan, dan wordt er zeker veel over je gesproken. Maar ik denk ook dat ze uh, op de brandingafdeling of communicatieafdeling daar echt wel heel bewust kijken naar hoe kunnen wij onze branding inzetten. Ja, precies. Uh, de derde. Achter ieder sterk merk schuilt een sterk persoon, sterk leider. kennen de voorbeelden, je noemt Apple al met toen de tijd Steve Jobs. Uh, we kennen uh, in Nederland misschien wel een Jitse Groen of een Pieter Zwart of een Richard Branson. is denk ik een prachtig inspirerend voorbeeld voor velen. Mm. Um, achter ieder sterk merk schuilt ook een sterk persoon of een sterk leider. Eens of oneens? Uh, ik denk eens en vooral in sterk zou ik dan vooral vertalen naar iemand met visie. Want ik denk als je uh, een goed merk bouwt, dat je vooral een duidelijke visie moet hebben voor de lange termijn waar dat merk van jou naartoe gaat. Mm. En uh, dat vind ik een sterk leider, die, iemand die zeg maar, echt een duidelijke visie heeft op de markt of op de wereld of uh, op zijn organisatie. Maar moet die ook voor de bühne? Is het van belang, laat ik zeggen, is een... Uh, is, het van, is het noodzaak dat diegene ook een gezicht is naar buiten of hoeft dat niet? Uh, ik denk niet dat dat per se hoeft. Alleen uh, het kan wel bijdragen zeg maar, aan de verpersoonlijking van een organisatie. Als je een duidelijk gevoel hebt bij de leider, dan heb je daar meer affiniteit mee als dat, je, dat die organisatie geen gezicht zou Om, hebben. Omdat het een mens is. Ja, omdat het gewoon een mens is. We ja. willen graag weten, dat zie je met... Uh, met Tesla bijvoorbeeld en Elon Musk, je kan er van alles van vinden, maar je weet wel wie het is. Ja, is, het dat, is dat ook meteen het risico? Dat als in de huidige cultuur met name, hè, als, je, als je iets verkeerd doet voor je het weet, wordt je gecanceld. Is dat een risico als je een merk heel erg ophangt aan een persoon? Nee, dat geloof ik niet, dat dat een risico is. Alleen, eh, je moet wel nadenken wat je zegt, maar als je dicht bij jezelf blijft en je staat voor wat je zegt, dan ja. is dat ook weer geen probleem. Want dan heb je gewoon ben je van overtuigd dat, ja, stel dat de mensen jouw merk niet zo leuk vinden, ja, dat interesseert je denk ik niet, want je hebt een hele duidelijke visie. En die visie, daar ga je voor. Moet je wel consistent zijn zelf. Ja, ja je moet wel consistent zijn. Maar dat is de mens zijn. niet altijd, toch? Nee, niet altijd. De een meer dan de ander. Uh. Denk ik. Dus en, en, en als je dat niet bent, is het lastig om een sterk merk te bouwen? Ja, ink, of is dat dan ook het merk wat je bouwt? Uh, ja, maar ik denk dat weinig mensen van een inconsistent merk houden omdat uh, wij als mens uh, houden van voorspelbaarheid in zekere ja. zin. Dus met andere woorden een merk wat uh, consistent gedrag laat zien en voorspelbaar gedrag, weten we wat dat merk uh, inhoudt. Zeg maar. Dus met andere woorden, stel voor dat jij een collega hebt die de ene dag zo reageert en de andere dag weer totaal anders dan weet je niet goed wat je aan zo'n persoon hebt. Mm. En dat is met een merk ook zo. Als je niet weet wat voor gedrag een organisatie laat zien en je niet weet hoe dat merk zich gaat gedragen. Ik denk dat het dan heel lastig wordt om een sterke voorkeur, eigenlijk een ja, merkvoorkeur ja. te krijgen. Wat wat anders is als saai. Ja, dat hoeft niet saai te zijn. Hè? Nee. nee, zeker niet. Consistent ja. kan ontzettend uh, ja, dynamisch zijn, maar dan kun je nog steeds consistent zijn. Ja. Um, even kijken de volgende. Oh ja, dat is ook een leuke. Die hoor je ook veel. Benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, branding gaat met name over uiterlijk en dan bedoelt men uh, dingen als logo uh, en huisstijl. Eens? Uh, nee, ik, daar ben ik het niet mee eens. Het heeft er wel zeker mee te maken. Want je kan met uh, kleuren en met vormentaal en de toon of voice van je merk kun je een gevoel uh, communiceren. Ja. Maar het gaat niet alleen over het uiterlijk. Ik denk dat het juiste mix is tussen uiterlijk en ook weer in alles wat je zegt en schrijft en communiceert. Dat, dat je die gevoelslaag aan, aanboort. En hoe leg je die koppeling? Dat het klopt? Het uiterlijk en het innerlijk. Uh, nou, dan kom uh, ik op je vak natuurlijk. Ja, ja. Nee, daar moet je naar kijken zeg maar, met, uh, met de vormgeving en met vormetaal. Stel voor dat je een, echt een helder merk uh, wil zijn, of dat ben je bijvoorbeeld, dan heb je andere kleurgebruik. En dan ga je misschien uh, met de kleuren rood en paars bijvoorbeeld werken. En stel voor dat je juist heel, heel zacht bent en heel warm, dan ga je weer ja, wat, wat ingetogenere kleuren gebruiken. En misschien zachtere vormen of typografie mm. met meer afgerondere letters. En zo kun je zeg maar, zonder woorden toch die, dat gevoel communiceren. Ja, ja, interessant. Uh, dus het, is, het gaat niet alleen. Het is een misvatting als je zegt branding en merkstrategie gaat met name over uiterlijk. Het gaat juist om de, om de, de koppeling tussen innerlijk en uiterlijk. Ja, ik denk dat als je dat goed krachtig doet, dan vertolkt zeg maar het uiterlijke wat er van binnen leeft. Gaat dat vaak mis? Tenminste, ik kan me voorstellen dat mensen best blind staren van oh, doen we een nieuw logootje en dan zijn we weer helemaal uh, zijn we brand nieuw. Ja, nou er wordt wel eh, zeg maar, soms oppervlakkig over gedacht van eh, we moeten een nieuw jasje hebben en eh, dan weten ze niet goed waarom en eh, wat dat jasje dan uit moet stralen. En dat is, heeft ook de reden dat wij juist eerst altijd bij een organisatie naar binnen gaan kijken wat mm. daar zit. Mm. Eigenlijk wat, wat zit er onder de motorkap? Mm. Ik las uh, vorige week op LinkedIn, uh, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar kwam, het kwam er ongeveer op neer dat iemand zei, joh, we zoeken een merk-specialist. Want uh, we hebben een nieuw merk en dat moet uh, neergezet worden of ge-rebrand of whatever. Maar uh, we hebben geen, uh, voor duidelijkheid, geen bureau die dan uh, met van alle hand onderzoek en zo gaat beginnen en zo. Daar hebben we allemaal geen zin in. Wat zou jij dan zeggen tegen zo'n opdrachtgever? Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je niet bij ons zijn. <lacht> ja, nee, maar je moet ook heel duidelijk weten wie wel bij je past en niet. Ja. Uh, weet je wel? En dat zou gewoon niet bij onze filosofie passen en bij onze visie, omdat wij... Echt ervan overtuigd zijn dat je eerst uh, naar binnen moet kijken en zelfs aan de binnenkant moet werken. Want als je een sterk merk van buiten bent, dan heb je ook een sterk merk van binnen. Dat is ja. ook wel een mooie stelling misschien. Ja. Dat, uh, daar ben ik echt van overtuigd. Want hoe krachtiger je van binnen bent, hoe krachtiger ook naar buiten je kan Anders uh, klopt het niet namelijk. Nee, nee. Dan is het van buiten bond, van binnen sponsor, ja. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld of dat het letterlijk een, een jasje is wat je aan de buitenkant waarneemt, maar dat de binnenkant van de jas heel anders is. Dus dat onderzoek moet je moet je wel doen. Ja, dat doen we wel pragmatisch. En er is een verschil tussen onderzoek en onderzoek. Ja, we gaan ja. niet zeg maar drie maanden graven in een organisatie, ja. maar dat doen we op een pragmatische wijze in een dagje, bijvoorbeeld. Weet ja, maar dan precies. kun je in zo'n dag, en als je klanten spreekt ook van zo'n organisatie, dat ja. je een beetje een blik van buiten naar binnen krijgt, dan kun je heel veel waardevolle informatie ophalen. Ja. Um, een merk bouwen en onderhouden is duur. Uh, nee, ik denk dat het niet duur uh, hoeft te zijn. Uh, want je kan ook zelf heel veel eraan doen, hè. dus met je eigen uh, mensen bijvoorbeeld. En je moet uh, dat fundament een keer goed leggen en dat je weet wie je bent. Maar ik denk als je dat uh, op een pragmatische wijze invult, zeg maar, en dat uh, denk maar aan hoe je social media kan inzetten mm -hmm. uh, en hoe je zelf misschien dingetjes kan uh, opnemen met videootjes of met schrijven van teksten. Maar als maar wel de consistentie in al die uitingen zit en dan hoeft het niet altijd duur te zijn. Kun je de waarde, ik kan me voorstellen dat je die vraag als het bureau ook wel eens krijgt, van uh, wat, wat, wat levert het op? Kijk, als jij, weet ik veel, je doet een AdWords campagne en je wil een product verkopen en je hebt een landing page, dan kun je gewoon zeggen van, Joh, ik douw er zoveel geld in en er komen zoveel mensen op die landing page en zoveel procenten van koopt het product. Mm -hmm. Dus we kunnen terugrekenen wat het oplevert. Kun je dat met dat werk wat jullie doen ook? Nee, je kan niet de regenmachine ernaast leggen omdat het uh, niet meetbaar is, branding. En wat het ook zo is, is dat het, uh, je weet nooit weet welk effect het precies heeft. Weet mm. je? Dus je moet een soort overtuiging ervan hebben als bedrijf en organisatie dat het belangrijk is voor je merk en dat je eraan wil bouwen. Maar als er mensen dat echt aan mij vragen, dan zeg ik ook van joh, kun je zeggen wat dat pand van jou oplevert? Uh, ja. Hoeveel omzet levert dat? Of die auto die je voor de deur hebt staan, hoeveel levert dat nou op? Mm. Weet je? Je, het heeft allemaal te maken met een stukje uitstraling en je denkt dat het eraan bijdraagt. En zeker uh, moeten wij, uh, ja, vinden wij het belangrijk dat een klant dat ziet. Zeg maar, en het nut ervan maar de, als je het echt met een meetlint als het ware wil dat dat gaat gewoon niet nee, nee. Um, hoe is dus dat en, en dus de laatste en daarna heb nog een bonusvraag voor jou die we nou net te schiet schieten we het van tevoren even over hadden over de huidige tijd waarin we nu zitten uh, maar eerst de zevende zoals ik beloofd heb aan de kijkers de zevende prangende vraag is hoe voorkom je clichés gijs want uh, als ik nu nog, en het verbaast me, maar dat ik nu nog merken met een payoff uh, waar iets in staat van wij zetten de klant centraal of uh, wij zijn betrouwbaar of zoiets, ja. uh, hoe, hoe voorkom je dat soort clichés in, in je communicatie? Nou, ik denk eh, dat ja, je moet gewoon creatief zijn en daar eh, goed een, een alternatief voor bieden. Zeg maar. Net wat je zegt, wij kijken ook altijd zeg maar, alles wat we maken van hoe onderscheidend zijn we. Hè? Dus met andere woorden van dat soort clichés wat je noemt, eh, daar ga je ten eerste het onderscheid niet mee maken. Plus dat eh, het is ook zo'n containerbegrip geworden. Want welke ja. organisatie wil nu niet zijn klant bijvoorbeeld centraal zetten dat, of, ja. of niet een goed product afleveren of niet betrouwbaar zijn. Niemand ja. gaat roepen van nou, eh, wij zijn niet zo betrouwbaar. <lacht> Weet je, <dat> is, <lacht> wij zijn niet zo betrouwbaar als de rest nee ja, ja dat, dat dat dat doe je niet dus met dat, andere woorden ligt eh, eraan wat voor product aanbiedt. ja ja <laughs> maar dus je moet daarna kijken van hoe kun je op een creatieve wijze zeg maar toch gevoel leggen in je communicatie wat wat gewoon bij je past maar wat wat je ook eh, waar kan maken en ja. wat onderscheidend is ja oké okay. maar dat kan toch niet meer klant centraal stellen kan niet meer hè nee dat is nee, nee. nee dat kan niet nee. moet je altijd onderscheidend zijn nou, het is wel handig als je iets op wil vallen natuurlijk. Want als je een ja. soort grijze muis bent die in de massa opgaat... dan uh, herkennen ze je ook niet. En de meeste bedrijven willen wel klanten hebben. Ja. En dan is het wel prettig als ze weten dat je bestaat... en een beetje waarom je bestaat. Ja, Han vraagt misschien wel, wat doe ik anders dan de rest? Ja, dat, ja. Dus maar uh, dan zeggen wij altijd van niet zozeer wat je anders doet, maar wie je anders bent. Ja, weet je? Ja, ja. En, en dat is een wezenlijk verschil. Ja, dat is, dat is in zoverre makkelijker misschien wel, ja, want, maar, want als je bakker bent, ja, er zijn gewoon heel veel bakkers. Er zijn heel veel bakkers. En die bakken allemaal ja, brood. Misschien op productniveau zeg maar dat er dan weinig verschil is, maar hoe die bakker in zijn winkel staat en hoe die vertelt over zijn brood, dat ja. zegt meer over de, hoe die dat brood bakt en wat het uiteindelijke product is, weet je? en daar haken mensen op in. Als zo iemand met heel veel passie en liefde vertelt, ja, en, en je voelt zeg maar echt dat pure ambacht erin zit. Ja, dan ja. kan een andere bakker misschien ook op zijn manier doen, maar die is toch weer misschien net anders. En ja. juist op dat op dat niveau zeg maar dat daar gaat branding juist ja. over. Ja, precies. Daar zit je onderscheid. Ja, daar ja. zit je onderscheid. Ik zeg altijd: je ziel kunnen ze niet afpakken. Nee, en de ziel is van jou en die ja. is van niemand anders. Die is van niemand anders. Ja. Dus dus een merk is een mens. Zo kijken wij wel altijd naar merken en uh, organisaties. Ja, alsof het een mens is, omdat mensen op een emotionele manier een verbinding aangaan. En dat yes. ga je makkelijker aan met een mens. Ja. We, we, dat doen we, er is ook een woord voor, hè. dat heet antropomorfisme. Dus wij kennen menselijke eigenschappen toe aan objecten of producten. Dus uh, we zeggen bijvoorbeeld die auto die kijkt vriendelijk of die kijkt agressief, alsof het een mens is. Mm. Dus ja. dat, is, dat is best wel mooi. Ja, ja, en zo dus, werkt ons brein. Ook. Dus je geeft ook karaktertrekken en de, dat soort dingen aan een merk mee. Ja, dat geef je mee, ja. ja. Oh, grappig. Ja. Um, tot slot, je zit niet meer in de 7, dus 7 plus 1 bonus is 8. We hadden het net in het voorbesprek, laten we even heel zwart-wit schetsen dat we in een keihardere sessie terecht gaan komen de komende tijd. Hè. We nemen dit uh, nu eind 2022 op. Um, wat betekent dit voor. He, we, de, de, de, je kan heel makkelijk denken: van, oh ja, maar mensen hebben hele hoge energierekening, de kosten reizen de pan uit. Dus hoe laat dat branding stuk maar even zitten? En een leuke afspraak met G2O over onze nieuwe positionering. Maar dat gaan we maar even niet doen, want oh shit, hits de fan. Uh, wat zeg jij dan? Wat is het belang van branding en je, je merk op een goede manier po, pro, zeg maar, positioneren in tijden van crisis? Ja, dat moet je zeker doen. En eigenlijk zowel ervoor als in de crisis, als na de crisis. Dus met andere woorden, Brenning moet je altijd doen. Want ze moet je, wie, wie onthoud je? Dat zijn organisaties die je vaker voorbij ziet komen. Dus die je vaker in het in het nieuws ziet of in de media ziet of wat dan ook. Hm. En die zijn top of mind. En juist in tijden van uh, als mensen onzekerheid ervaren, dan vallen ze terug op vaste angers die, uh, die ze kennen en die juist dat vaste vertrouwen geeft Dus dan koop je eerder van een merk of bij een bedrijf wat, wat een soort consistent beeld laat zien. En dat straalt vertrouwen uit. Dus dat is belangrijk, dat je dat ook in tijden van een crisis, gewoon dat je je gezicht laat zien in de markt. Ja, ja, ja. En niet begint als dat je denkt van hey, de, de order, uh, aanvragen die lopen terug. Eh, we gaan eens even wat aan onze branding doen. Hè. Dat, ja. dat gebeurt ook veel, omdat ja. ze de, de afgelopen jaren zo druk hebben gehad dat ze het werk niet aankomt. Dat ze dachten, ja, we communiceren maar niks, want we kunnen het toch niet aan. En dan in één keer kom je de hoek om en dan ga je nu in één keer... Uh, ja, en, rij, en, en wie, wie dan wint, dat zijn de organisaties die zich altijd hebben laten zien helder uh, mag ik je dank voor deze insights uh, weer uh, gijs en uh, voor de kijkers als jullie meer willen weten over branding merkstrategie dan heeft hij een prachtige website uh, gijs en zijn team g2o.nl uh, neem daar vooral een kijkje uh, en voor andere links kijk in de beschrijving voor nu dank je wel voor het kijken en heb je naar de podcast geluisterd dank je wel voor het luisteren hoi